Goedendag. Ik sta hier met Jan Marking, gedeputeerde van Gelderland. Ja. En Jan, jullie hebben in 2016 al het initiatief genomen tot een provinciaal sportakkoord. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Ja, we hebben in 2016 en dat is uitgebonden in 2017, hebben we een sportakkoord gelanceerd. Het idee was van: we vinden sport belangrijk. We vinden dat sport belangrijk is in het kader van verbindingen. Uh, maar we kunnen dat niet alleen, dus dat doe je samen met partners. En uiteindelijk heeft dat erin geresulteerd dat we nu 130 partners hebben. Van gemeenten tot bedrijven tot instellingen, sportbonden, sportverenigingen die samen dat Gelder Sportakkoord uh, dragen. En dat vind ik heel mooi. En hoe verhoudt het Gelder Sportakkoord zich tot het Nationaal Sportakkoord? Ja. Kun je daar nou wat over vertellen? Ja, wat wij, uh, Nationaal Sportakkoord, heeft verschillende, verschillende richtingen, verschillende pijlers. Uh, ons sportakkoord is ook heel breed. Waar we ons nu met name op focussen is uh, met name op, op accommodaties en voorzieningen. En, die er, die er zijn. Uh, dus wij proberen dat in te vullen, maar we proberen het ook wel zo breed mogelijk uh, te zetten. En dus ja, we hebben ons eigen programma ook, dus we gaan ook wel op het gebied van evenementen gaan we natuurlijk ook wel het een en het ander doen. Jan, je had het net al over samenwerkingen. En uh, wat is bijvoorbeeld de rol van de gemeente bij een uh, samenwerking voor een provinciaal sportakkoord? Nou ja, wat ik al zei, uh, eigenlijk we hebben in Gelderland 51 gemeenten. Volgens mij doen 40 van die gemeenten doen ook mee in het Gelders Sportakkoord. En op die manier kun je ook zeg maar, wat lokaal gebeurt en wat provinciaal gebeurt of regionaal gebeurt, kun je op die manier via dat Gelders Sportakkoord kun je dat enorm uh, versterken. En kun je ook goede afspraken maken van wie doet nou uh, op het gebied van accommodaties, en dan heb ik het over bovenregionale uh, uh, uh, of bovenlokale accommodatie wie doet nou wat. Dat is een voorbeeld, maar ook op het gebied van evenementen. Wat heel vaak gebeurt is dat evenementen ook een beetje zitten te shoppen. Bij welke gemeente gaan we dit doen en bij welke gemeente gaan we, gaan we nog eens een beetje tegen elkaar opbieden. Maar ja. dat, dat zijn de mooie voorbeelden. Dat je ook, als, ook voor de gemeenten hebben hier heel veel aan. Dus uh, Daarmee komt de, de, de rol van de provincie komt nog beter tot, uh, tot zijn recht door dat ook gezamenlijk te doen en dat ook vast te leggen in zo'n akkoord. Jullie kunnen niet zonder de gemeentes? Nee, maar een gemeente kan ook niet zonder ons, denk ik dan wel. Nee, maar zo, zo, zo moet je het zien. En wat zou uw oproep zijn naar uh, andere uh, statenleden eigenlijk ja. uh, voor, ja, misschien wel na de verkiezingen, om uh, te doen in hun provincies? Ja. Nou, ik zou iedereen willen oproepen van probeer aan te haken bij, die, bij dat Nationaal Sportakkoord. Dat is echt uh, een geweldige mooie kans. En daarmee kun je ook sport en de verbinding die sport kan leggen, kun je op een geweldige manier handen en voeten geven. Dus ik denk dat de kans en de kracht van sport, dat die nog veel beter benut kan worden. Dat geldt voor je eigen beleidsdoelstellingen als provincie, maar dat geldt ook voor de hele maatschappij. En dat is denk ik waar zo'n sportakkoord prima bij kan helpen. Je doet het samen met een aantal partners. Dus ik roep alle, alle fracties, alle kandidaat, statenleden roep ik op. Om uh, zeg maar, zich daarvoor sterk voor te maken. En dan uh, uh, worden de provincies nog mooier, nog krachtiger dan ze op dit moment al zijn. Mooi. We winnen veel met sport. Dat Absoluut. Is de uh, dat is zeker weten. Mooi. Dank je wel. Ja.